Dus, ik had heb een server en ik dacht dat het leuk was om een uh, kot te doen. Ja, geniet. Nog heeft iemand nog een beetje cap voor mij. Olivia, Olivia. Olivia boys, Olivia. <laughs> en... Hé, hij slot hier ook. Jongens jongens, ja. niet doorchasen, niet doorchasen. Door die kot, die kot, die kot. Ik ben gestart met het overnemen ja. van de kot. Iemand ja, anders ja, overnemen. jij ja, okay. jij ja, of... ja, of... ja, Wie, wie, wie. Ik ga niet ik kotten. Ga wel, ik ga, wel ik kotten. ga niet kot op. Zeldrugs, Zeldrugs. Oké, top. Ja, Die is eraf. We, We kunnen het halen. Hé, hey, je zit een uh, vanisje. Nee, nee, hij zit uh, Hij heeft de invuspot. Hé, hé, je bent de ligt eruit. Je pust de keyboel boys. Beneden de kot, beneden de kot. Oh mijn god! Wat? <laughs> kom hier, kom hier, kom spullen oppakken, kom spullen oppakken boys, snel! Oh. Nee, niemand zit te koffen. Ja, aan wij wel. Groepen. Jongens, regroepen, re groepen bij de kot. Kom, dus, uh... ja, <coughs> en, uh, ja, kom! kom ja, Antana en Dink, zit je te koffen. Ja, kom bij kot. Kom bij uh, kot, re-groep. Bloedjes aan de koffen. Mm -hmm. hm. Keuk, ik ben naar beneden gevallen. Ik heb geen visie voor We er nee. uh, zijn erop gelapt. We zijn er nog meer mensen. Help, hey, presco. Ik word geen V1 oh. beneden. Probeer oh, naar boven oh, te yeah? komen. Uit een V1 kan je normaal op. Boys, niet te ver oh. doorlopen. Niet te ver doorlopen, pas op. Blijf in de buurt van de kot boys. Niet te ver doorlopen. Ik uh, word geen V1 hier. Kan iemand Lucas helpen? Oh, mijn ik bijna afgehaald. Ik ga maar onder de cult. Oh, niet dat kunnen wij gaan, dat is twee, ja. En toen kwam er achter wat Lucas bedoelde met beneden. Ah ja. Te komen. Jongens, kom maar bij. Kom, Lucas, ga niet fighten, Je hebt geen helm meer. Hey. Lucas, zet een helm op. Lucas, are you kidding me, bro? Je hebt twee sets gekregen. Je hebt twee sets gekregen en je dan durf je ook nog te droppen. Stel dit, kom op. Nee, waar oh, nee. kan je niet. Dus konden, ik, ik, ik was zo 5 minuten met een fighter. Ja, weet je wel wat onder betekent? I Min, mean, we weten ook niet dat.. Ja, het is onder moeilijk ik. uit te leggen hoe je er komt. Ja lekker, lekker, lekker. Jullie pakken die wel boys. Ja, ik ga echt weg van waar uh, zijn. Ik pak hier. Zijn jullie bij vol? Kom uit de beneden we je. Kom uit de wijn fight! je. Wie lang fight? Kom uit Hé, je mag wel voor mij komen. Je mag ook wel voor mij komen, helpen, maar. Ik weet niet eens waar. Allemaal eruit! Ik word vol Kom Oh, oh! maar. dan maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, Daddy Apple, Avalon kan je komen of niet? Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Oh, ik zit nee, ook in nee, kop, ups Ja ja, ik kom je op, ik kom je op, ik zak, ik zak, ik zak. Help me, help me. Minecraft crashed. Ik ga zo poppen. Ja, ik heb een nieuwe help. Ja boys, ik heb twee Jullie hebben allemaal twee sets met ook dus. Oh, twee mensen op mij, twee mensen op me. Ja, ik kan niet doen mijn helpen. Ik moet niet weg ja. Oh stop. Nee, ik heb Ik ben dood. Versen. Ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. Nee! No my god! Kom niemand! Fucking. Fuck, iedereen is terug van uh, Matonia. Matonia is back in the race, nou dan ga ik ook gewoon met terug mee. Doen. Kepel, boys! <lacht> Je neem een invis in. <lacht> <lacht> Heeft geen zin. Hello guys, welkom back Inviserate. Inviserating. Today we are back in Inviserate. Kijk al die nice. namen jongen. We gaan zeker niet winnen. Gast, we gaan gewoon kaart winnen. Kijk ons hier in. De... Kom, we gaan gewoon in elkaar staan. Dat is gay. Stel. Ja gast. <laughs> <laughs> Het is Minecraft. <my> <laughs> ja nog 9 minuten. Kom. like Fight. Kom er ook bij. Kom er ook bij. Be be be like Fight. fight. Yeah. Be be like Fight, fight. Ja, be be like fight. fight. Ja, be kom erbij. Like Ga erin. Be be like Fight, schifte erin, Shift erin, Shift erin, schifte. Erin. Shift ik heb nog 14, ja, ik heb nog 15 die caps. Waar is iedereen? Ik zie niet. Ik ook niet. Uh, we like fight, on, ik ben een fight carrier. Oh oh oh, ik zie het niet. echt veel mensen ofzo. zo. Ik we like we like fight. Carry see, let's go. <laughs> we zijn aan het dooddelen. Wie komt er eigenlijk? Of wie cap er eigenlijk? Oh, je kan eigenlijk hoger springen dan normaal. Hallo oh. mensen. Oh. Zie blikkie? Gast. Kom, we kippen deze kot gewoon wel eens tweetjes. Fuck jullie allemaal. Wat dan, hey, Ik uh, uh, Ik. Ah! Ik Wat ik word helemaal weggeslagen. Grint, uh... De vier mensen, hij ja, is nuttig. Dit was echt het domste wat ik ooit kon doen. Oh, mijn helm is op 9. Het is epic armor. Nee. Ik heb weer iets lekkers doms gedaan. Hey boys, kunnen jullie naar beneden komen? In, in die benedenruimte. Ik mean, dat kunnen we een 3v3 doen. Allee, 2v, 2v3. Helaas eindigt het zo. So. We gaan hier ook echt niet dood of zo. Rem voor je leven. Sorry, be like, fight, fight, Ma broder. Ja, jij kan het wel in, hè. Je kan het alleen. Hoofddoos die raadt. Ik was nooit in die Ja, ik word niet gechased of zo. Ik ja, ben hier, man. Ja, ik ben dood. Weer al. Ik ben weer dood! <laughs> nee. Yo, hopelijk vonden jullie deze manier van editen. Mijn nieuwe manier van editen echt fucking vet. Ik probeer het een beetje na te doen van een grote Engelse YouTuber. Hopelijk vonden jullie het fucking vet. Hopelijk vonden jullie de video ook vet. Laat zeker even een like achter. De mensen die dat de server leuk vonden. Er komt nog een video online wat er nu met de server aan de hand is. Jongens, laat zeker even een like achter. 20 likes, 30 likes, 40 likes, 100 likes Ja, top. Thanks, later. We don't even care about what they say Cause it's ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah.